Goedemorgen, we zijn net aangekomen op Schiphol, we hebben de auto geparkeerd en we gaan nu kijken dat we de rest van de groep kunnen opvangen. We zijn onderweg naar de uitgang van de terminal, daar staan onze medegezelschap te wachten en ik ben nu met de huurauto onderweg. Ik ben benieuwd, we hebben weer een Ford Transit, 8 persoonsauto. Het is uh, één grote deukenbende, maar daar doen we het maar mee. Thank <laughs> you. EICMA Milaan, dag 1 zit erop. We zijn vanmorgen om 7 uur vertrokken. We zijn op dit moment uh, terug in het hotel. Daarna gaan we lekker uh, met z'n allen aan de borrel. Uh, de eerste beursdag hebben we vluchtig over de beurs heen gelopen, Alle belangrijke nieuwe modellen. Ik heb uh, hier en daar veel foto's en video's gemaakt. Over en uit en tot morgen! Ja, hebben we er allemaal zin in? Zo, dag 2, uit naar Milaan. We gaan naar de stand van Honda kijken wat er te zien is. Zo, onze dag in Eikmaar Milaan zit erop. We zijn onderweg naar de huurauto. We gaan zo met het vliegtuig terug naar Schiphol. We hebben heel veel nieuwe dingen gezien. Onder andere Honda, een aantal mooie nieuwe modellen. Ik ben benieuwd wat er aan gaat staan komend jaar.